Op 16, 17 en 18 april komt de Nationale Ombudsman naar Groningen. Ik kom samen met mijn team om te kijken hoe het gaat in Groningen, om te spreken met de burgers, met de mensen die in Groningen wonen, in de gemeente, in de provincie. Uh, alles wat er maar kan zijn tussen burger en de overheid kan aan de orde komen. Een klacht, een vraag, een opmerking, alles is mogelijk. We horen ook graag wat er goed gaat. En als het over het gas gaat, natuurlijk kun je bij ons terecht. 16, 17, 18 april in Groningen, de Nationale Ombudsman en zijn team.